mensen leuk naar deze nieuwe video mijn naam is GTA 5 LSP Amor. vandaag gaan we uh, politie op jullie weer doen en ditmaal met de uh, Ferrari F12 uh, waarom de F12 nou jullie konden kiezen voor de mensen die het al weten voor de mensen die het nog niet weten op het einde van elke video kun je kiezen uh, in dit geval was de keuze de Ferrari F12 of de Ferrari 458 uh, in dit geval was het de F12 geworden of ja eigenlijk gaan jullie nu zien het was toen ik telde 36 tegen 36, dus toen heb ik een random comment uh, laten kiezen door een uh, site en dat was uh, de F12 Dus bij deze de F12, ik vind hem zelf uh, gaaf, dit is de F12 Berlinetta en je hebt dan ook nog de F12 TDF, um, alleen die, ja, die vind ik nog vetter, alleen die uh, kun je niet echt downloaden. Of die is vind ik niet echt mooi om te downloaden, um, laat ik het zo zeggen. Um, nou, politie op hielen, dat is van punt A, in dit geval waar wij nu staan, naar punt B met vijf sterren politie achter je aan, alleen... Um, mag je niet over de snelweg dus ik moet dadelijk een route gaan vinden en mijn route was of mijn, ik dacht eraan om via hier te gaan en dan zo hier omhoog dit vind ik een hele mooie route hier gaan we dan een tunnel in de tunnel komt hier hopelijk uit dan gaan we hier zo omlaag deze route volgen hier zo hier kan veel politie komen en dan via hier, oh nee hier kan ik helemaal niet, ik wou hier het eindpunt pakken maar ik zie niet dat dat water is dus dat gaat niet goed werken dus het eindpunt is, um, hier is een hangar van een vliegveld. Maar we gaan eerst dus deze route volgen, oftewel hier naartoe. Als we daar zijn, ik denk dat we er niet eens gaan komen, want ik weet dat op deze weg en in de tunnel heel veel politie is. Uh, dan gaan we uh, daar naartoe zonder de snelweg uh, te, aan, aan te raken. Misschien wel voor oversteken, maar dat zien we dan wel. Um, dus ik zou zeggen, we zetten hem op 5, enter. Hij staat gefreezed op het moment dat ik iets zie, oftewel die boot daar gaan we vertrekken, dus bij deze... Ik mag één keer mijn vehikel fixen, één keer uh, cleanen. En voor de rest uh, mag ik uh, niks uh, doen. Tenzij ik... Bouwing nummer twee, maar we gaan... Heerlijke auto is dit. Rijd lekker snel. En we gaan zien wat we tegen gaan komen. Oh ja, ik heb wel nog wat luchthorens en wat uh, MMT-autos erin staan en een lifeliner zag ik al. Vergeef mij. Ah, kut. Daar ging een band. Dat was een band. En ik wou eigenlijk ook die hond of ding wat daar liep ontwijken. Ja, sorry voor de luchthorens dus. En voor de Volvo 90 90s Ook al zijn het niet super vet. Ah, Waarom zijn ze opeens zo slim? Altijd als ze... Ik zag laatst een super leuke comment. Um, altijd als ze je... Ah, godverdomme. Altijd als ze je... Uh, moeten helpen bij LSPDVA zijn ze super slecht en als als ze jou moeten pakken dan zijn ze super goed en dat is ook echt zo wat een beesten zijn het nu opeens, oh een herdersrond. hallo herdersrond ik reep per ongeluk toch aan ik vind dieren altijd zielig ik ga alvast die fix gebruiken want ik kom echt niet ver uh, fix clean oké okay. en nu gassen links op niet zo heel goed heel veel grip heb ik hier en hier via de houthakkers uh, fabriek ding Remmen. ah ah ah ga ik hier omhoog komen? ja zeker ga ik hier omhoog komen ik zei al van hier is het heel druk altijd en ja dan heb je hier al zo weinig ruimte dan komt er nog zijn een Turan van voren daar gaat een halve Volvo ik weet niet wat dat... oh er komt de andere helft van de Volvo hier rennen ook nog allemaal dieren. Ja, ik moet maar even geen rekening houden met dieren. Oké. Okay. Dus, we zijn hier. Dan gaan we nu onze route zetten op dat ding. Want als het goed is, gooit hem gewoon via hier. Oh, daar ging een fietser. Nu wordt het moeilijk. Ah, sorry konijn. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ga ze ontwijken. Sorry meneer of mevrouw, wie het ook was. Ik denk een meneer, het klonk als een meneer. Links en dan snel naar rechts. Zo. Zo moet je die tunnels doorkomen. Links gaan rijden tot ze je links afsnijden en dan naar rechts. Die gaat naar rechts, dan ga je links erlangs. er langs. Daar komt weer een MMT-auto recht voor mij. Die gaat de afgrond in. Daar komt een hert. Ik pak links. Daar komt weer een MMT-auto. Zo. Daar weer een die knalt wel recht op mij daar. Een Tourant die gaat niet recht op mij knal. Ja waarom komen die MMT auto's hier nou? Omdat ik die heb gezet op de plek uh, Sheriff. Samen met die Turan 2016. Dus dit is een gebied waar de Sheriff uh, achter je aankomt. Dat betekent uh, dat uh, Sheriff 1 en Sheriff 2 komt achter je aan. En Sheriff 1 is de Tourant 2016 en Sheriff 2 is de MMT auto. Waarom heb ik die daar dan opgezet, die MMT-auto's? Ja, normaal gesproken... Uh, ...komen die... Uh, ...gebruik je die niet in de stad? En komen die... Kut ik ben dood! Godverdomme! Wij zijn af. Uh, normaal gesproken vind je die nooit in de stad. Dus die komen nooit ter assistentie in de stad. En omdat ik niet zo heel vaak in Sandy Shores en zo ga... ...dacht ik van ja, dan kun je net zo goed uh, gewoon uh, ze gebruiken ter assistentie. Uh, of uh, daarop zetten... Want ja, je gebruikt ze toch bijna nooit. Um, nou, goed, ik ben af. Dat betekent dat we deze aflevering hebben verloren. Ik ga twee nieuwe auto's op het einde hier zetten. Jullie mogen vanaf nu stemmen. Ik ga wel iets um, even overleggen, maar daar ga ik nog geen uitspraak over doen. Wat het misschien leuker gaat maken, dat ga ik dan overleggen met iemand. Dus voor de mensen die nu al misschien iets door hebben, maar dat ga ik nog even bespreken. Ik wil jullie bedankt voor het kijken en ik jullie weer graag over twee dagen bij nieuwe video's zoals altijd. Doei!